Jongens, de eerste beversporen, ik heb ze gezien. Als je goed kijkt, dan zitten het ook overal van die knaagsporen. Ja. De die moet continu knagen, want als die dat niet doet, dan groeien zijn tanden door. Als hij nooit meer zou eten, dan zouden die dan tanden gewoon aan de onderkant hier zo in gaan groeien. Dat is de geul waar de bevers wonen. Die hele grote berg hout liggen, dat is het huis waar ze in wonen. Daaronder zit een kamer en daar zit dus die hele familie bevers. Hij ga je aanzwemmen, van rechts, Wow, dat is gaaf. Hoe zou de wereld er over een paar jaar uitzien als ik wel ouder zou zijn? Zou ik dan nog steeds zo zijn zoals het nu is? Of zou de wereld er dan heel anders uitzien? We moeten gewoon voor de aarde zorgen en alles. Omdat we dan later er ook nog dingen aan hebben. Als wij al leren om goed om te gaan met de natuur is het later als wij ouder zijn ook beter. En dan voeten we steeds onze kinderen ook weer zo op.